Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom, in deze video ga ik voor VBO, GL en TL, het NASC 1 examen, een lastig onderwerp bespreken. En een onderwerp wat vaak fout gaat, is werken of rekenen met de gemiddelde snelheid. Uh, dat gaat helaas uh, vaak fout En dan is er één stapje wat heel erg veel vergeten wordt. Daar ga ik me even op concentreren in deze video. En dit hoort bij uh, het onderwerp K9, uh, krachten en veiligheid. Dus wanneer je voor het NASC 1 examen aan het leren bent, dan is dit het onderdeel waar uh, ja, dit bij hoort. Nou, een voorbeeldvraag die uh, vaak fout gaat, is, uh, is deze. Uit 2019 tijdvak 1, vraag 17. Uh, dit, je ziet hier een, uh, ja, een grafiek, een diagram van een snelheid en een tijd. En je ziet dat uh, ja, iemand een bepaalde snelheid heeft. En op een gegeven moment gaat die snelheid steeds naar beneden. En komt hij eigenlijk bij 0. En de vraag die hierbij hoorde was. Bereken de afstand die Thijsje, dit was Thijsje, uh, aflegde tijdens het rebben vanaf 0,8 seconden. Gebruik het diagram. Nou, we moeten dus de afstand uitrekenen die, uh, deze, uh, die dus heeft afgelegd. En we zien dat we uit het diagram twee gegevens kunnen halen. Namelijk de snelheid op de I-as en de uh, tijd op de X-as. Dus we moeten iets met snelheid en tijd doen om de afstand te berekenen. Nou, Dat is dus deze formule. De afstand S is de snelheid V maal de tijd. Nou, we moeten die snelheid in de tijd hier uit het diagram halen. Uh, de tijd nou, hij eindigt hier bij de 3,2 seconden. En hij begint hier, bij de 0,8 seconde. Dat staat ook in de vraag. Dus je doet 3,2 min 0,8. En de tijd van het remmen is dus 2,4 seconden. Dus tijdje is 2,4 seconden aan het remmen. Dat is de tijd. Nu de snelheid. De snelheid die is niet constant. Je moet hier werken met de gemiddelde snelheid. En dit is het stapje wat wel eens fout wil gaan. Sterker nog, dit gaat best wel vaak fout. Hoe haal je hier nou de gemiddelde snelheid uit? Je ziet dat lijstje begon bij een snelheid van 5 meter per seconde en eindigde bij een snelheid van 0 meter per seconde. En je moet de gemiddelde snelheid hebben. Als je begint met 5, eindigt bij 0 en je ziet dat het een rechte lijn is, dan is de gemiddelde snelheid hetgene wat daar precies tussenin zit. Nou, dat kun je nu wel uit je hoofd waarschijnlijk, maar je moet het ook kunnen berekenen als de getallen wat lastiger zijn. Wat je doet, je doet 5, dus de beginsnelheid, plus de eindsnelheid 0 gedeeld door 2. Dat is altijd gedeeld door 2. En dan kom je op 2,5 meter per seconde. Dus de gemiddelde snelheid was 2,5 meter per seconde. Nou, heb je gemiddelde snelheid, je hebt de tijd, die kun je bovenin invullen. Dan krijg je 2,5 maal 2,4 en dan kom je uit op een afstand van 6 meter. Dus Thijsje heeft tijdens het remmen een afstand van 6 meter afgelegd. Nou, dat is wat ik dus bedoel met de gemiddelde snelheid rekenen. Dus de beginsnelheid plus de eindsnelheid gedeeld door 2. En dat kun je doen wanneer de snelheid dus niet constant is en met een rechte lijn naar beneden of naar boven gaat. Nou, een tweede voorbeeldvraag... Dit was uit 2019 tijdvak 2. Vraag 27. Bereken de afstand die Jarno tijdens zijn vrije val aflegde. Je ziet hier een tabel met gegevens. Je ziet dat hij een vrije val had. En Je ziet hier bij de start van de vrije val dat de tijd 0 was. En de snelheid was 0 meter per seconde. Dan zie je hier dat aan het einde van de vrije val de tijd 0,9 seconde was en dat de snelheid daar 9 meter per seconde was. En je ziet dat er tussenin de stapjes steeds even groot zijn. Dus 0, 0,3, 0,6, 0,9, dat is de tijd. En de snelheid is dan 0,369. Die stapjes zijn even groot, dus hij krijgt er, het is een eenpage versnelling, dus hij krijgt er steeds evenveel snelheid bij. En we moeten de afstand gaan uitrekenen die die heeft afgelegd tijdens die vrije val. Dan doen we weer met deze formule. S, de afstand, is de snelheid, maal de tijd. Dan moeten we even de gegevens uit deze tabel halen. Nou, als eerste tijd die is 0,9 seconden. Nou zie je dat. Hij begon bij de 0 seconden, eindigde bij de 0,9 seconden. Dus dat is gewoon 0,9 seconden. De snelheid, let op, die begint bij de 0 en die eindigt bij de 9. En die gaat daar in een rechte lijn naartoe, omdat de stapjes steeds even groot zijn. Namelijk 0, 3, 6, 9. Dus we moeten de gemiddelde snelheid uitrekenen. We doen dan weer. De beginsnelheid plus de eindsnelheid, of andersom in dit geval de eindsnelheid plus de beginsnelheid, maakt niet uit. Dus 9 plus 0 of 0 plus 9, gedeeld door 2. Altijd gedeeld door 2. En dan kom je uit op 4,5 meter per seconde. Dus de gemiddelde snelheid was 4,5 meter per seconde. Niet 0, niet 9, maar precies wat er tussenin zit. Die vul je in in deze formule. Dus je doet 4,5 maal 0,9 en dan kom je uit op 4,05 meter. En volgens mij was het bij het examen examenafgrond. Na 4,1 meter afronding hoef je niet op te letten. Dus mijn tip is uh, antwoord met twee getallen achter de komma. Dat is vaak, uh, vaak wel goed. Minder is vaak ook wel goed, maar als je toch een tip wil hebben, als je iets wil hebben waar je standaard aan houdt, twee getallen achter de komma. Nou, dat is dus hoe je rekent met de gemiddelde snelheid. Dus vooral wanneer dus de snelheid niet constant is, zie ik dat leerlingen de fout gaan maken dat ze bijvoorbeeld of de 0 pakken of de 9 pakken, maar ze moeten dus in het midden gaan werken. Dus de 4,5 in dit geval. Nou, wil je meer over dit onderwerp, dus wil je hier nog wat meer over, uh, uitleg over hebben, uh, ga dan even naar YouTube. Meneer Wietzma, snelheid en afstandsgrafieken. Dat is een video die hier wat verder op ingaat. En daarnaast, uh, als je natuurlijk uh, nog uh, meer hulp wil bij het voorbereiden voor je NASC1-examen, uh, check even mijn website voor de beste voorbereiding voor je NASC1-examen www.natuurkunde-examentraining.nl Dankjewel voor het kijken.